Ik ben Joy Lancee, ik ben 17 jaar, ik kom uit. Kesteren, ik woon in Eindhoven en ik doe shorttrack. Mijn naam is Tjerk De Boer, ik ben 16 jaar, ik kom uit Weiden en uh, ik doe een shorttrack en een lange baan. Nou, ik ben uh, begonnen met schaatsen toen ik vijf was denk ik. Wij uh, voor in deel hadden. En uh, toen ik negen was, ben ik begonnen met shorttrack Denk ik, 9 negen, acht, zoiets. Ik ben begonnen op mijn zevende. Omdat, ik, uh, omdat mijn ouders vonden dat ik moest kunnen schaatsen als er natuur uit lag. En uh, ik kwam op een schaatsklas terecht en dat bleek short track te zijn. En daar ben ik eigenlijk nooit meer vanaf gegaan. Ik vind het leuk aan, uh, aan short track, want uh, ja, het is een uh, tactisch spelletje natuurlijk. Uh, het is constant uh, interactie. En uh, ja, het is, uh, het is extreem. Shorttrack vind ik leuk omdat het heel spectaculair is. Je kan een spelletje spelen. Het gaat om uithoudingsvermogen, maar ook om wie er slim kan rijden. En je moet jezelf eigenlijk heel goed kennen om shorttrack goed te kunnen doen. Want je moet weten waar jouw sterke punten zitten en waar je zwakke punten zitten. Ik wil het zo lang mogelijk nog uh, combineren. En uh, Jorin de Mos uh, heeft ook goud gehaald op de uh, 500 meter op lange baan. Dus, uh, ik hoop dat ik het uh, beide kan blijven doen. Na 20 uur trainen en dan komt er natuurlijk nog warming up en cooling down bij. Maar eigenlijk ben ik de hele week bezig met trainen, want mijn ritme is op het trainen gebouwd. Ik ga trainen en dan ga ik naar school en dan ga ik weer trainen. En ik zit niet langer op school als ik een training heb, want ik stop met school zodra ik weer weg moet om te trainen. Dus eigenlijk is mijn hele leven bezig met sport, zeg maar. Um, ik denk niet dat ik er heel veel voor hoef te laten, want uh... Ja, dit, is, uh, dit is wat ik leuk vind en uh, het is gewoon, uh, ik heb er altijd plezier in, dus uh, ik heb niet het gevoel dat ik er veel voor hoef te laten. Ik ga naar Lila met het doel om, uh, om het beste uit mezelf te halen denk ik en uh, veel te leren, veel te leren voor later. Dus uh, ik denk dat vooral het belangrijkste is dat ik zoveel mogelijk uh, meepik en leer. Uh, normaal gesproken de 1500 meter, die wordt hier niet gereden, maar ik ben de laatste tijd echt wel verbeterd op de 500 meter. Dus ik hoop dat ik ja, op beide afstanden, 1000 meter zeg maar de lange afstand en de 500 meter de sprint. Dus ik hoop op allebei een beetje goed rijden. Ah, ik hoop naar de Olympische Spelen te gaan. En 2018 is wel heel snel, maar ik heb wel een stap gemaakt dit seizoen, dus u weet dat dat nog lukt. Maar de Olympische Spelen is wel mijn doel. Um, nou, ik uh, wil graag de beste van de wereld worden, dat is, uh, dat is mijn ultieme doel.